Van de familie Romein. Vandaag ga ik jullie meenemen op een rondje Westland. En we gaan echt een rondje rondom het Westland fietsen. Want fietsen, niet alleen wandelen maakt je kopje leeg. Maar fietsen dat is, dat is echt wel iets waarmee ik me dagelijks kan bezighouden. Dus ja, ik ga gewoon lekker een rondje fietsen. Een rondje rondom het Westland. Ik neem jullie mee. Jullie kunnen van boven kijken. En jullie kunnen straks wat vol aanzicht zien. Achter me zijn zo'n boot in het water aan het slengelen. En volgens mij hebben ze niet zoveel ervaring daarmee. Maar wij gaan lekker sporten. I love the chase in the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want. And I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thinking. Ik wil jullie even meegeven wat er lekker is aan fietsen. Wat ik vooral lekker aan fietsen vind. Dat ik over 150 meter naar de Okkenburgstraat mag afslaan. Nee, gekheid. Um, ik kan mijn hoofd even op nul zetten. Ik kijk om me heen. En genieten. Dat is wat Fiets voor mij doet. Net zoals dat wandelen, het kopje helemaal... Hou je mond. Zo, net zoals dat wandelen mijn kopje leeg maakt. Dus uh, ga ze eerst Step 2. Get some good, some food in you. Step 3. Think grow hard about what you want to be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up. We're oh, nu in uh duinen van Monster so to zien. Ja, yeah, ik zie de water komen. Monster ben ik voorbij. Ik ga zo eens een uh, rustplekje zoeken, want ik ben op de helft van mijn route. Volgens mijn uh, smartwatch. Ja. Dus we gaan eens een uh, rustpuntje zoeken waar we wat uh, water kunnen drinken. Misschien een ijsje eten. De kolorieën die eraf gaan moeten er ook weer aan. Want anders word ik ook maar zo'n magere lat. Het is hier heel mooi fietsen. Eh, eh. Ik ga werkt door schaven zanden en de verseerd van Holland. Ze dus ben goed onderweg. Tegenwoordig doe ik wat bijbeunen als bezorger en de, wijk die je hier ziet, en de wijk die je hier ziet, is de wijk waar ik gisteren een bezorging heb gedaan, geen fooetje, maar dat maakt niet uit, maar zo'n luxe wijk, ja, dat was nieuw voor mij om zo'n luxe wijk te bezorgen. Eén keer eerder in mijn leven in zo'n luxe wijk bezorgd, dat was in Den Haag. Burgemeester van Patijnlaan, en daar heb ik eens 40 euro voor je gehad of zo. Ik ga nog eens verder genieten, het is echt heerlijk hier. je hebt, moet uh, ik het in de Zoals, uh, André zou zeggen. Ik ben nu dus bij het komaatje aanbeland en ik uh, ga hier even wat tomaten voor thuis halen. Het worden toch uh, twee komkommers, dus ik uh, werp het geld in. En, uh, ik maak mijn keuze, dat is uh, tien. En dan gaat het open, alles eruit. Als je dicht, die krijgen we ons wissengeld. Dan kunnen we ook weer verder. Zo, mijn telefoon viel er even vanaf, maar ik ben er weer. Aan. Ik ben met Rotterdam in, ja, zou je zeggen Rotterdam. De Hoek van Holland, dat ligt in Rotterdam. En hier staan allemaal campings. Uh... We zijn hier volgens mij twee, ik weet het nou niet zeker. Er heb er eentje aan de strandkant en je hebt er eentje hier, maar ik weet nou niet of het diezelfde camper is volgens Maar wel. In geval daar heb ik in, de, in het verleden zelfs een aantal nachten geslapen tijdens de hoek van Holland naar Scheveningen strandloop. Ook wel leuk om mee te doen eens een Maar nou, Nu zie ik allemaal ergens. niks van mij. Nou, maar lekker met de tent. Goed en wel. We rijden dus in Rotterdam Zoek van Holland, uh, de meeste hoek vinden dat het hier best wel moet zijn, want Rotterdam ligt aan de overkant van het water. Nou goed, uh, ik ga de zoek van Holland in en ga even kijken of ik hier ergens een ijsje kan sporen. Mijn uh, buikje heeft trekken in ijsje. Ik moet inmiddels uh, even kijken, 21,4 kilometer erop zitten. Goed dat gaan met alleen maar blazen ik straks weer lekker op mijn bakje thuis zitten. gaan we even snel uitmaken. Als je gaat mountainbiken, sporten, wandelen of in het algemeen dingen gaat ondernemen buiten met deze temperaturen. Dus nu uh, denk zo'n 26 graden, 27 graden. Zorg dat je genoeg hydrateert. Genoeg hydrateren is belangrijk voor jezelf. En ik merkte dat ik het even weer niet had gedaan. Dus even een momentje voor mezelf. Even wat water. En we kunnen weer doorgaan. Het zit er nog op. Gaan we even check doen. of hij nog aan staat. Ja, hij draait nog. Hebben we hebben er al een aardige route op zitten. We zijn vanuit Honslersdijk. We zijn um, ja. weet niet eens hoe ik heb gefietst. <laughs> ik heb een heel stuk gefietst in ieder geval. Ik ben via het Erasmusweg naar Kijkduin gefietst. Door Kijkduin. Helemaal langs de kuststrook naar Hoek van Holland. Hoek van Holland doorgestoken. En nu zit ik op het Bonnenpad. Heet het hier volgens mij Bonnenweg. Bonnenpad. Daar komt hier van alles voorbij. Ik heb echt even wat te drinken nodig. Ik maak altijd mijn flesje water met creatine erin. En die doe ik in mijn fiets. Dus deze drink ik niet. Deze is alleen maar voor tijdens het fietsen, voor als ik even voel dat ik te weinig power heb. Normaal water heb ik hierin zitten, als ik hem eruit krijg. En die ga ik dan maar mans maken. Want wat ik zojuist al zei, als je gaat mountainbiken, lopen, hiken, al ga je kruipen, zorg dat je voldoende drinkt en vooral met warm weer... Is dat echt wel een aanrader, want je zweet veel. Alles komt eruit. En ja. Ik krijg overigens de laatste tijd zoveel opmerkingen over mijn t-shirt. Er staat, uh, I don't want to grow up. Maar voor mij is dat heel typisch. Ik ben 2 meter 4. Ja, als je daar maar eens een fiets voor te krijgen overigens. Maar dat terzijde. Ik heb hier uitzicht over het uh, mooie hoek van Holland. Uh, ik zie een stukje van de waterkering. En eigenlijk... Uh... Ga ik hier even mijn beentjes vooruit leggen en lekker genieten? Dat duitje dat drinkt maar niet. We het gaan zo. Ja, ik heb nog een stukje komkommer. Die kan ik ook even. Ja, ik mag, die tweede komkommer mag ik niet opeten. Want mijn dochter die is dol op komkommer. Ik wil haar ook een stukje geven. Helaas waren de tomaten iets te duur. Heerlijk. Gelem, heb ik even een uh, muurshake gehaald en uh, twee cheeseburgers. Ik heb uh, verschrikkelijke trek na zo'n uh, 30 kilometer fietsen, de calorieën moeten even eraan gegeten worden. Ik neem eerst even een slok van die muurshake, even kijken hoe die is, want ik heb de kerstvariant. Blijf toch een beetje in de gezondheid hangen. ...en die smaakt toch wel heel goed. Ik ga mijn cheeseburger opknabbelen. Dan ga ik maar eens naar huis fietsen. Het was zo'n uh, 19 minuten nog naar huis. daarna nou, uh, kan ik veel gaan zitten. Ga ik deze video voor jullie gaan bewerken. Mijn GoPro is inmiddels uitgevallen. Ik zit toch aan, bijna aan het einde van de reis. En het grappige is, ik heb hier 20 keer gisteren gereden als bezorger. En daarna nou ben ik op mijn fietsje. Heel veel routes langs gereden waar ik ben geweest. Wil je nou meer weten over mijn bewegingsactiviteiten, kijk dan even op mijn straf aan. En daar gaan we weer op. Maar goed, check dan even mijn Strava. Of uh, check mijn kanaal, ons kanaal. Of check ons kanaal, uh, familie Romein. Familie-Romein.nl. En ik weet niet wat er aan de hand is, maar ze komen niet voor mij. Ik dus heb het gesponderd. Terwijl er heeft iemand weer een harta Nou ja. Ik fiets zo naar huis en. Uh, dus er blijft erbij voor de laatste kilometers. Zo, en dan fiets je alweer eh, vlak bij je huis. Ik zie alweer Hotel Naaldwijk. voor me verschijnen. En ik ben eigenlijk begonnen aan de key down van de... Ik kan het weer niet zien hoor. Horlogewerk weer niet. Nou, ik heb zo'n 37 kilometer straks erop zitten. Mijn meeste kilometers is Strava. Heerlijk, heerlijk. Daar zit je dan naast een motorbike toch. Heerlijk, heerlijk genoten. Eh, 34,1 kilometer gemaakt. Nou, het waren er meer. Maar mijn Strava app dacht bij de McDonalds van houdoe, doe het zelf maar. Ik krijg van Maapark maar de... Dat zeg ik weer niet. Ik ben inmiddels heerlijk neergestreken in de achtertuin. In mijn hoekie. Dus jullie het misschien wel vaker hebben gezien en ik ga ontspannen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat ook even een reactie achter van wat jullie willen. Laat ook even een reactie achter van wat jullie van deze video vonden. Geef even een duim omhoog als jullie het leuk vonden. Een duim naar beneden mag ook maar laat dan even in de reacties weten waarom je het geen leuke video vond. En ja, vergeet niet op abonneren te drukken want als je op abonneren drukt je bent precies op de hoogte. Wanneer wij een nieuwe video, nee dat was bij het belletje, abonneren is sowieso wel goed om te doen. Maar dat belletje, die is belangrijk. Want als jij het belletje drukt, dan blijf je op de hoogte wanneer ik weer een nieuwe video upload of wij met het gezin. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wens jullie een hele mooie dag toe. En uh, nou ja, tot de volgende. Oh, oh, oh, oh,